Dit is de moestuin van de Voedselbank, in Almelo. Uh, nou, u ziet hier uh, het laatste restje van het seizoen wat we nog kweken. Dat is uh, boerenkool, spruitkool, uh, prei. Maar het zijn allemaal vrijwilligers die te gunnen, hè? Ja. ja, ja. Maar in, in, in, in, als je bij me zit, hoeve, hoeveel weken eten zit nou voor de Voedselbank? In principe krijgen we het voor elkaar om eigenlijk iedere maand van een keer of twee, drie eten aan de Voedselbank te verstrekken. Uit deze tuin? Uit deze tuin. Elke, ja, elke vrijdag. Elke vrijdagmorgen gaat het van hier wel wat ik naar de maken, Probeer het eigenlijk iedere week. Want zo kun je uh, ongelooflijk veel verse groenten krijgen. Uh, om niet. Uh, in al die kratjes iedere week. En uh, ja, voedsel is hartstikke duur. Hè? Ik bedoel groenten in de, uh, in de supermarkt. Dus ik uh, ben er heel blij mee. Ik denk dat het ook noodzakelijk is. Want uh, in de normale pakketten zit veel te weinig verse groenten. Als je het zelf kunt kweken en ook mensen... Klanten, dus deel kan laten nemen aan het project, zoals bij ons. Hebben ze het gevoel dat ze iets terug kunnen doen? Het is gezond, ze, ze moeten andere mensen. Dus ja, dat is ideaal. Ja, vers, dit kan niet. Heb ja, ja, je Jeroen, hè? Nou, waanzinnig bedankt hoor. Hij is super. Kijk dan. Kikken ja. man. Kijk dan. Man. <laughs> Kijk dan